Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer comfortabele rolstoel, omdat u bijvoorbeeld zeer verlast heeft van hobbels en oneffenheden in de weg, omdat u bijvoorbeeld overgevoelig bent in uw rug, dan is de Karin Rolstoel een zeer interessante keuze. De Karin Rolstoel is namelijk uniek, omdat deze een echte vering heeft, zowel op de voorwielen, maar ook een heel veersysteem op de achterwielen. Dat betekent dat als u onderweg bent, dat hobbels en knobbels door de vering feitelijk worden geëffend en u niet meer die stoten, et cetera, in uw lichaam hoeft te ondervinden. Daarnaast heeft, die, heeft de in los van de vering op alle vier de wielen, ook nog het grote voordeel dat de rug door middel van vier verschillende banden afzonderlijk in te stellen valt. Dus voor steun meer onder in uw rug of in het midden of boven kunt u afzonderlijk voor u specifiek kunt u dat instellen. Naast de vering en ook de rugverstelling dus het zeer hoge rijcomfort is de Kaden ook een kwalitatief zeer hoogwaardige rolstoel. Gemaakt van een volledig Aluminium frame, wat zeer veel stabiliteit geeft, maar toch redelijk licht is. Dikke, zachte kussens, zowel in de zitting als in de rugleuning. En daarnaast ergonomisch gevormde handvaten, ook voor degene die achter de rolstoel loopt... dat hij niet drukpunten in zijn hand heeft, maar een egale, drukver, een egale drukverdeling als die de kamer in het rolstoel voortduwt. Daarnaast is natuurlijk de rolstoel ook zeer veilig. Heeft hele sterke remmen, zodat de rolstoel echt strak op zijn plaats blijft staan als bijvoorbeeld iemand in of uit de rolstoel wil stappen. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat de rolstoel dat moment niet verschuift. Daarnaast Binnen de veiligheid heeft de Karin ook anti-kiepsteunen. Die zitten achter op de rolstoel en zorgen ervoor dat de rolstoel nooit verder achterover kan kantelen. Bijvoorbeeld als er een helling opgereden wordt. Tevens zijn deze anti-kiepsteunen gecombineerd met een stoephulp. Zodat u ook makkelijk de rolstoel aan de voorkant naar boven kunt duwen om ook makkelijk een stoep op te rijden. Om een hele goede zitpositie te creëren heeft de rolstoelkarren ook een aantal verstelmogelijkheden om ook een optimale zitpositie te vinden. Allereerst door middel van het insteken van de assen hoger of lager kunt u de zit hoogte verstellen. Die gaat van 48, 50 naar 52 centimeter op de drie instelmogelijkheden. Daarnaast heeft u natuurlijk de beensteunen en de beensteunen zijn ook in lengte instelbaar. Dus voor een persoon wat langer of wat kortere benen altijd een perfecte zit. De beensteunen zijn natuurlijk afneembaar, erg makkelijk als u de rolstoel mee wilt nemen, maar ook de voetplaten zijn door middel van een bout los te draaien ook in hoek instelbaar. Dus wilt u uw voet wat verder naar voren of wat naar achteren, dan is ook dat bij de karin instelbaar. Belangrijk is natuurlijk ook dat uw armen een goede ondersteuning heeft. Dat wordt bereikt door armleuningen die zowel naar voren als naar achteren instelbaar zijn. Niet alleen interessant voor lange of korte armen, maar ook prettig als de armleuning wat verder naar voren is om de rolstoel uit te stappen, omdat je simpelweg dan wat verder naar voren je kan opdrukken, in hoogte instelbaar. En als laatste zijn ook de armleuningen wegklapbaar. Niet zozeer belangrijk voor de zitpositie, als wel voor een makkelijke transfer vanaf de zijkant. Of het makkelijk hulp kunnen bieden voor iemand die in of uit de rolstoel wil. Maar daarnaast ook als u bijvoorbeeld in een restaurant komt, dat u ook de rolstoel verder onder de tafel kunt aanschuiven. En dat u niet het probleem heeft dat u met de armleuningen tegen de tafelrand aansteupt en daarmee... ...veel verder van tafel blijft zitten. Als laatste is de rolstoel ook makkelijk mee te nemen. Daarvoor kunt u zeer eenvoudig de beensteunen van de rolstoel afnemen. U kunt simpel door aan de zitting te trekken de rolstoel opvouwen... En als extra mogelijkheid nog de armleuningen naar beneden klappen om er nog een kleiner pakket van te maken. En als dat nog niet klein genoeg is, dan heeft hij altijd de mogelijkheid nog om door middel van een druk op de naaf het wiel van de rolstoel te halen. En dan blijft er natuurlijk een nog kleiner pakket over. Hier ziet u tevens het veersysteem, de veer en waar de as is ingestoken. Eenvoudig natuurlijk uit te klappen en weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een zeer comfortabele rolstoel. Omdat u gewoon last heeft van oneffenheden en hobbels en knobbels in de weg. Dan is de Karin een bijzonder goede keuze. Voorzien van vering op alle vierde wielen. Die u in ieder geval een zeer goed rijcomfort garanderen. Gaat u over tot de aankoop van de Karin. Wens ik u daar natuurlijk heel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.